Je bent hier bij Van Ifterik, Holland BV. Ik ben Alex Van Ifterik, eigenaar, sinds ruim 20 jaar. En Van Ifterik Holland BV is een bedrijf dat bijna 50 jaar bezig is met het ondersteunen van planten. De meeste producten die we hier doen, die zijn bedoeld voor de potplanten en voor de groenteplantenkwekers. Het zijn zogenaamde bamboestokjes. En die bamboestokjes groeien in China, daar wordt het verwerkt tot een stokje. En onze fabriek in China maakt dat klaar het gebruik. Het meest uh, aansprekende voorbeeld is uh, de orchidee die bij heel veel mensen in huis staat en uh, bij de orchidee staat een stokje en dat stokje heeft er een clipje en dat stokje is in bijna alle gevallen van bamboe, Een prachtig materiaal en de clipjes die uh, doen wij er in China op. We geven het stokje in China ook een kleur of een uh, plastic hoesje tegen schimmel, tegen rotting en dat is het meest uh, bekende voorbeeld. Maar verder hebben we ook nog rekjes en allerlei andere materialen voor de potplanten. We zijn hier op het uh, industrieterrein BTA12, een uh, vrij nieuw industrieterrein. Ook ook op dit industrieterrein is gevestigd bloemenveiling Plantion. En wij zijn hier destijds naartoe gegaan vanwege ruimtegebrekken in Barneveld. Maar we zien ook de grote voordelen van Plantion als buurman. Omdat de planten die gebracht worden bij Plantion, die zitten vaak in dezelfde auto die op de heenweg onze bamboe bij de kweker brengt.